We lezen uit de heilige geschriften van de wereld rond het thema Hou vast. In een hindoe geschrift lezen we Hij die er niet in slaagt zichzelf te beheersen, wiens geest afdwaalt van geestelijke contemplatie, die volmaaktheid niet bereikt, maar zijn geloof behoudt, wat wordt er van hem, mijn Heer? Als hij in beide heeft gefaald, mijn Heer, is hij dan zonder hoop, als een afgeschuurde wolk die geen houvast heeft en is hij verloren op de weg die leidt tot het eeuwige Brahmaan? O, Krishna, gij zijt waardig om deze twijfel eens en voor altijd te verdrijven. Buiten u zelf is er niemand in staat dat te doen. Krishna antwoordt, mijn geliefd kind. Er bestaat geen vernietiging voor Hem, nog in deze wereld, nog in de volgende. Geen kwaad wacht Hem die het pad van rechtvaardigheid bewandelt. In een boeddhistisch geschrift lezen we Door waakzaamheid en ijver, onthouding en zelfbeheersing Maak de wijze voor zichzelf een eiland, welk geen vloed kan overstromen. Geef niet toe aan nalatigheid, word niet intiem met zijn tuigelijk genot, want heus, wie waakzaam mediteert, verkrijgt geluk in overvloed. In een Taoïstisch geschrift lezen we Ken het wit, houd vast aan het zwart en wees het patroon van de wereld. Het patroon van de wereld te zijn, is constant het pad van deugd bewandelen, zonder een enkele stap verkeerd te zetten en terugkeren naar het oneindige. Wie glorie begrijpt, maar zich vasthoudt aan nederigheid, handelt in harmonie met de eeuwige macht. De fontein van de wereld te zijn, is de overvloed van deugd beleven. In een geschrift van Zarathustra lezen we: U roep ik aan, Heer, antwoord mij en geef mij inzicht. Scherp mijn zinnen, Heer, opdat ze uw aanwezigheid bespeuren en in het bijzonder mijn oren, opdat ze uw stem vernemen. Mogen mijn ziel echo worden van uw stemgeluid. Is het geen overmoed, Heer, die mij dit doet vragen? Want hoe kan ik, beperkt en begrensd mens, uw stem vasthouden. U roep ik aan, Heer, antwoord mij en geef mij inzicht. Neem intrek in mijn hart, opdat ik door deze geweldige ervaringen niet naast het pad der waarheid raak en er geen overmoed over mij komt, zodat ik de bron van die ervaring vergeet. Heer, leer mij verstaan dat er buiten u geen realiteit is. In een Joods geschrift lezen we: De snellen winnen niet altijd de wedstrijd, de wijzen hebben niet altijd het voedsel, of de slimme mensen de rijkdom, en personen met kennis hebben niet altijd succes want tijd en toeval treffen hen allemaal. Goud en zilver geven houvast in het leven, maar beter nog is goede raad. Hij is je houvast, zolang je leeft. Wijsheid en kennis zijn een bron van redding. Ontzag voor de Heer is Sions rijkdom. Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel, uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. In een christelijk geschrift lezen we... Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg, en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot of roest ze niet weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Epaphras die een van u is en dienaar van Jezus Christus groet u. In al zijn gebeden strijdt Hij voor u en bidt Hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen blijven we deelgenoten van Christus. In een islamitisch geschrift lezen we Er is geen dwang in godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling. En hij die de Taguts verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft zeker het stevigste houvast vastgegrepen dat niet breken kan en Allah is alhorend, alwetend. En wie zich geheel aan Allah overgeeft terwijl hij een weldoener is, waarlijk, die heeft het stevige houvast vastgegrepen, en bij Allah is het einde van de dingen. Behalve degenen die berouw hebben en zich beteren en zich aan Allah vasthouden en hun godsdienst voor Allah zuiveren, zij zijn degenen bij de gelovigen. En Allah zal de gelovigen een geweldige beloning geven. In een mystiek geschrift lezen we hoe kan ik u danken voor uw genade en mededogen, koning van mijn ziel? U kwam me te hulp toen ik alleen voortschreed door de wildernis, door het duister van de nacht. Met uw brandende torch verlichte u mijn pad, bevroren door de kou van de hardvochtigheid in de wereld zocht ik mijn toevlucht bij u, en met uw eindeloze liefde schonk u me troost. Toen ik nergens gehoor vond, klopte ik tenslotte aan uw poort, en u beantwoordde meteen de roep van mijn gebroken hart.